Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. En mijn beste vriend. Is het dan jouw beste vriendje? Ja. En kijk eens wie achter Berber vandaan komt. Alsof ze kan poeven zoals Magica. Het lijkt ook wel een beetje op Magica. Schommelen die niet helemaal. Ben je aan het steppen? Toch niet aan het schommelen. Hey. Hallo. Is het al voor Hoi! Hey, bedankt. Hey, Doeg. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe familie Romein vlog. Hou je de fles schuin hieronder en uh, je werpt geld erin. 2 euro voor 2 liter verse rauwe melk.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 Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe familie Romein vlog hier op Camping de RCN, de Noordster. Leuk dat jullie allemaal weer erbij zijn. En uh, vergeet alsjeblieft niet een duimpje omhoog te geven als je deze video leuk gaat vinden. Druk even op abonneren, oh, druk even op abonneren hieronder. En druk even op dat uh, belletje, want dan hoor je... Zo, dat was een kerkklok. We gaan uh, een leuke dag van maken. We gaan uh, vandaag boodschapjes doen. We moeten weer eten voor de laatste dagen hebben. We gaan naar het plein. Want op het plein staat er vandaag een springkussen, een zweefmolen en nog veel meer. Ja, en voor de rest gaan we gewoon een lekkere dag hebben. De laatste dagen van onze vakantie. Dit is alweer dag 13. Mama. Mama. Ja? Papa, papa. Ja? Zeg maar hallo allemaal. Hallo. Zet je nou echt blij te filmen terwijl ik even een korsje aan het weg Mijn. Nee. Mijn. Nee. Meen? Nee. Mijn? Nee. Mijn? Nee. Nee. nee. nee, nee, nee, nee. zegt dat het 12 ja, is. Ja, daarom moeten we opschieten. Eet maar lekker. Morgen. En We gaan vandaag leiderschappen doen. En we gaan gezellig nee. Veel veel voor de sprinkers. Ja. Ik denk dat iedereen niet zelf voor zit gek verklaart. Welkom op de camping van de familie Rowijn. De zoveelste keer dat we bij deze geocache zijn en we kunnen hem maar niet vinden. Dan is nou aan het zoeken. We kunnen hem maar niet vinden, en dat is zeer vervelend voor een geocacher. Die? Nee, hier. Het is wiebelt. Yeah, ja, dat kan. Het wiebelt. Nee, kijk we hebben hem! Wat? Daar lag die papa. Er staat er niks van! Maar we hebben hem gevonden! Wat deed hij moeilijk, we hebben hem! Wat is er nou lekker dan een lekker lunchje? In de auto? Dan zo naar een melktop, hè, we gaan even naar een melktap in uh, de buurt hier. We de verse melktappen. En we zijn hier bij James Bond en mama heeft het gewoon gemist. Ja. Een hele dikke helikopter. Kijk, hier hebben we net de melk getapt. Een hele machine. Dan doe je dus deurtje open. Hou je de fles schuin hieronder. En uh, je werpt geld erin. 2 euro voor 2 liter. Verse rauwe melk. En het is echt heel lekker. Je hebt hier ook voor de kinderen ballonnen, dingetjes. Lekker koffie, thee kan je pakken. Aardappel heb je. Lekker rustpunt. Hier kun je even bijkomen, even je benen strekken als je aan het fietsen bent of aan het rijden bent. En het is gelegen aan een boer. Waar gewoon de bedrijvigheid van de boer plaatsvindt. Kijk eens, opschudder. Trekker! Trekker! is jouw tractor. Welke? Die tractor. Ik ga er voor je op inzoomen. Ja, deze. Die hebben lekker band. Ik zie het ja. Lekker band. Ja. Gaan we weer rijden Brian? Drie voor vijf? Ja. En het deze wel. staat niet op de kaart geloof ik. naar het zuiden We zitten op een weg bij de witte. Ik krijg dat niet uit mijn mond nee. weg. Maar ik krijg een deja vu. Wat is mama nou weer aan het doen? Is ze fruit aan het halen? Alweer. Wat willen jullie hebben? Er zijn aardbeien. Er, er zijn aardbeien van bozen, blauwe bessen. Doe maar aardbeien, frambozen, aardbeien, frambozen, blauwe bessen en rode besjes. Ja, en alles. Maar ik mag er maar drie. Dus jullie moeten, welke mogen, moeten we niet Roi meenemen? Besjes. Niet rode besjes? Jawel. Wel rode besjes, geen blauwe besjes? Jawel. We nemen ja. aardbeitjes mee. Ja, dan nemen we aardbeitjes, blauwe en rode besjes. Goed. Ik, uh, het veiligste in de auto. Maar dan gaan we nu eerst weer een geocache zoeken en dan gaan we vanuit daar onderweg... Um, wat zeg je? Ik zeg. Ja, die ga ik ook pakken. We gaan nu een geocache zoeken en dan gaan we daarna even naar een winkeltje voor vlees en vlees waar. Want dat is bijna op. Het lijkt echt wel een herhaling van van de week. We hebben nu ook nog eens een lekker ijsje gehaald. Maar hier dit keer bij een ander uh, boerenwinkeltje. Dat was hier, daar nou, kennen jullie de beelden nog wel. Hebben we niet binnen gefilmd, omdat ze gewoon liever niet hebben, snap ik ook wel. Maar, nieuwe huis, hier in Uffeltum. Echt een leuk klein winkeltje voor als je hier uit de buurt komt. Oreo. Heb je Oreo ijs? Ja. Wil ik wil smurfen. Lekker. En mama, mango en ik had aard ar. Ar, ar, ar, bij. Wat, wat voor liedje is dat? Ja, een piraat. Arr. Ja, ik weet niet hoe dat iets heet uh, die zo op de radio nu is. Of tell, althans, uh, een maand geleden zo hip was op de radio. Ik weet ook niet hoe die gaat, bij mijn hoofd. Dat zou ik hem even volgezond. Oh, die piratenzong. Die zeemanszong. Ja. In plaats van met vrij met een meisje met vrije Ja, Wat ja. daar Als je ja, Nou, de rechter erop gooit, en wordt boos. Dat heb ik zelf Daar hebben en wat gaan we bij de tent doen? Willien, ja, springkussens en zo. Oh. Naar de En ja, Stickers regelen. Al oh, wat leuk. Toch? Uh, mama is lief. Ja, is zeker dat mama lief is. En, ja, zeg dat nog een als... keer even. Wat is mama? Heel lief. Hoor je dat? En papa? Heel stout. Nou, papa is toch ook heel lief. Yeah. No tutaj to frukia. Op Ja? Mama is bij de tent? Ben ik bij de tent? Ja. Oh, Sinds wanneer beweegt de tent? Oh, de dag. Oh. Waar is papa? Ik kan net als mee. Hmm. <güls> papa? Ben papa? ik papa? Ja. Oh. Nee. Oh, nog eens. Nee? Zullen we stellen? Het is vandaag donderdag, dus vanavond is 1. Vrijdag op zaterdag is 2. Zaterdag op zondag is 3. En dan is het vier. Vier nachtjes nog. Ik zei tegen ze dat er misschien een cadeautje in lag. Het ging ze opeens heel hard hier naartoe lopen. En dan zijn ze zo rustig. Braaien lekker. Lego werkje doen. Het is net Lego Masters. Ik denk jij er ook over praten. Playmobil Masters. Dank jullie allemaal voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken. Geef ook even een duim omhoog. Als jullie dit een leuke video vonden. Druk even hier rechts onderin op de abonneren knop. En vergeet niet op dat. Nee, gewoon een kerkklok. Zo! Belletje te drukken. Hoi, zeggen we allemaal nog even gedag? Ja! Tot de volgende keer! Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland: de familie Romein.